En daar vliegt hij. Yo, hey. Hier staat een bus. En die is gestolen. Maar hij staat nog vast. Dan moeten we die eigenlijk snel even. Effe... Alle mensen leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5. L.S. Speedy. Dit is Wim. En dat is. Uh... Ja hij. Uh, we gaan vandaag samen op pad met de Turan 2016. Uh, we gaan eerst even een mooie voertuigcontrole doen. Nou, dit is een beetje de volgorde hoe het allemaal gaat, hè, want je doet natuurlijk gewoon de aan- en uitknop uh, van het uh, voertuig uh, of van het voertuig. Van uh, de, de ho het Honakkastje wat je als het goed is. Nee dat zie je niet. Uh, in ieder geval dat kastje waar je natuurlijk alles mee bedient. Onder de schermpjes zie je iets branden. Dat is het Hona kastje. Daar zie je niet wat knipperen. Uh, nou, dat druk je gewoon op de aan en uitknop. Die hou je in en dan gaat hij automatisch het voertuig controleren. Nou, dat gaat dan, wat ik al zei, blauw, stopbord, groen en werkverlichting. En dat gaat dan allemaal weer uit. Uh, en dan hou je oranje over op het laatste. En dan is eigenlijk alles compleet. Uh, in ieder geval, nu, we zijn ingemeld als de 1201 en we gaan meteen de straat op geen bijzonderheden voor deze dienst wel een voertuig wat mij hier al opvalt is namelijk de jeep daar in het midden die vertoont geloof ik wat sportief rijgedrag geen probleem natuurlijk maar en die was ook best wel raar van die rode auto dus we gaan even snel deze controleren dan gaan we ja nou dat ...is een heterdaadje om het maar even zo te noemen. Dan gaan we even kijken naar die rode. Maar deze heeft ook nog geen verzekering. Of die is verlopen. Dus dat wordt... Uh, ...gewoon deze aan de kant zetten. En die rode... ...die hadden... ...die rijdt zonder rijbewijs. Hm. Dan krijgt hij hem op kenteken gestuurd. Uh, de rode dan. Ook al is dat een, een wilde gok. Want je weet natuurlijk niet of die eigenaar van het voertuig of die ook daadwerkelijk in het voertuig zit. Dus je kunt wel een bekeuring geven voor rijders zonder rijbewijs maar dat weet je natuurlijk niet. Dus we geven hem niet. Heeft geluk want dit voertuig ja, die vertoont gewoon zo'n raar rijgedrag dat uh, dan gaan we gewoon uh, voor bekeuren en misschien zelfs een 1G uh, cursus en alles vergeven. Oh een oma, hallo! Dat had ik niet zien aankomen. Ik wil graag een rijbewijs zien uh, jonge dame. Oma zeg ik uh, het 68, oké. Hé eh. waar slaan die burn-outs allemaal op joh? Ja ik was gewoon een voertuig gaan testen. Oké. Okay. Uh, Jij ja, krijgt van mij in ieder geval het een en ander. Uh, oh wacht, je had ook.. Okay. Uh, invalid insurance En huh? reckless driving. Ik weet niet echt wat reckless en careless driving is. Ik denk dat careless minder streng is. Uh, Oké, okay, nou, het voertuig wordt in beslag genomen uh, bij deze. Dat uh, hoort gewoon, uh, dat uh, popt op in het systeem. Ah ja, tuurlijk, want hij is niet meer verzekerd, uh, denk ik. Nou, uh, dat zijn flink wat bekeuringen, mevrouw. Uh, maar goed. Eigen schuld, dikke bult. Mag uitstappen. Je mag uw weg uh, vervolgen. En dan gaan we takelwagen vragen voor dit voertuig. En ik heb ooit dus een hele gave screenshot als ik het zelf gemaakt. Zo, via deze manier. En die probeer ik nu natuurlijk weer even na te maken. Uh, en die zien jullie waarschijnlijk in de thumbnail. Ik word gebeld en die moet ik even opnemen. Ik zie jullie zo meteen als alles weer weg is hier. Ben ik weer en daar vliegt hij de... Yo hey! die gaan me snel een kant zetten. Ja nee, ik moet gaan. Daarom werd ik gebeld. Ik moet echt gaan nu. We gaan het proberen, we gaan het proberen, we gaan het proberen. eentje is gewoon de snelweg opge... ik wil bijna zeggen opgepiept maar... opgevlogen nee dit was hem niet hè? die zijn gewoon bij op de snelweg daar beland eentje ligt daar geloof ik op zijn dak dat is natuurlijk levensgevaarlijk worden oh dit gaat helemaal fout waarom doe ik dit? waarom doe ik dit? oh hij crasht ook daar zijn we weer en uh, voordat ik verder ga wil ik ook nog even iets zeggen, of ja ook, ik zeg ook omdat ik twee minuten geleden heb opgenomen wat ik voorafgaand van de video van een paar dagen terug heb uh, gezegd en dat is namelijk uh, tot ik uh, in die video iets met uh, terrorisme heb en tot ik uh, tot ik niet wist dat die video een paar dagen zo online komen nadat het de, de voorvallen in Utrecht zijn uh, zijn gebeurd. Dus ook hier weer zeg ik van, sorry voor de mensen die de vorige video niet hebben gezien, maar wel de titel en zeggen van, nou, je klikt niet op. Als je hier wel op klikt en je denkt van, ja, dat sloeg nergens op ik je video online zet. Die video had ik weken van tevoren opgenomen, misschien wel dagen, weken. En ik wist niet dat het ging gebeuren en die overweging om hem toch te uploaden heb ik toch gemaakt. Omdat ik dacht van, ja, het, het, het was niet en, en niet mijn bedoeling en het heeft toch wel ja, niet heel veel met elkaar te maken. Uh, alleen tot het, uh, ja, terroristen zijn misschien. En, um, tot ik het jammer vind dat mensen misschien over mij denken dat ik zit te spotten met de voorvallen in Utrecht um, en dat ik daar duidelijk in, duidelijkheid in wil hebben, tot ik absoluut nergens mee spot en zelfs in de video die op de dag zelf online kwam, 18 maart um, die ik dus ook ve veel tevoren had uh, opgenomen, zeggen mensen van je zit ermee te spotten en ja zo dat ik zeg maar dan ben je echt dom, want ik kon het niet weten en ja, ik vind het echt heel belachelijk. Dus uh, laat dat even duidelijk zijn. Voor nu gaan we gewoon een leuke video maken. Samen met mijn collega waar we zijn gebleven. Het is voor mij een paar dagen later. Uh, het eerste gedeelte van de video is op vrijdag opgenomen. En dit gedeelte is op maandag 18 maart dan opgenomen. We gaan deze bestuurder, even bestuurster, even aanspreken. In ieder geval, uh, ik weet niet helemaal of ze hier bekend is in het gebied. Maar hier om de hoek, daar net boven. Want ze rijdt nu een rondje trouwens. nu. Doet ze een beetje een raar rijgedrag vertonen. Ze stond daar stil en toen reed ze toch wat door en ik snap me niet helemaal. Dus ik wil graag mijn rijwest van u zien mevrouw. Ja, dankjewel. Checken we die even na, oké. Okay. Of kijken we die even na. En checken we die even, want anders plekken je mijn alweer. Heeft iets gedrinken, uh, gedrink. Heeft hij iets gedronken vandaag? Nee. Heeft hij drugs gehad? Oké, okay, nou ze zegt uh, bij gedronken zegt ze uh, nee. En bij druk zegt ze, uh, ik hoef je niet op te antwoorden of ik ben niet verplicht om te antwoorden. Klopt inderdaad, ik ben niet verplicht op de antwoorden op de vragen die we stellen. Dat is goed recht. Ik ga er wel even blazen voor mij. En even een test afnemen. En er komt al een F van veel geloof ik. Of van staat het allemaal voor? Uh, uit. De P van passeren is in België geloof ik weer fout. En de A is van aanhouden en de F is van. Ik weet het niet meer. Uh, ik weet het niet hoe het zit. Niet meer. Ik heb het nooit geweten echt. In ieder geval zijn ze aangehouden, zij mag uitstappen. Dat is toch maar goed, want normaal krijg je dus voertuigen die iets niet in orde hebben. Die krijgen ze een wit bolletje op de kaart. Zij had dat niet en toch bleek ze gedronken te hebben. Dus uh, dat is mooi. Je mag uitstappen. En met deze aangehouden de rijden ons invloed. Nogmaals, ik ben niet zo verplicht op de vragen die we stellen. Ik het recht op een raadsman zelfs de plekken voordat u wilt antwoorden op de vragen. Of gaat antwoorden op de vragen die ik u stel. Uh, ik ga in ieder geval met, mijn, met mij en mijn collega mee richting uh, bureau. Waar wij u gaan voorgeleiden aan in Stierwinstitie en nog een tweede ademanalyse gaan uh, doen. Gezien uh, u... Uh, um, ja, wat wil ik zeggen? Gezien u hier een parkeerplaats is, zet ik gewoon de auto hier neer. Vande. En die kan ze later ophalen. Nogmaals, en mevrouw, de auto blijft hier staan. sleutels heb ik. Dan krijgt u op het politiebureau het terug als u vrij bent. Oh, en een crash. Dat is ook niet mooi. Dat er nu gebeuren. Oh my god, niet zo schreeuwen. Stap maar uit hoor. Doei. Goed, uh, transportje is een soort van afgerond. Uh, ik, kan er, ja, ik kan er nu wel heen rijden, maar dat is ook wel logisch. Pak hem de volgende... Uh, patiënt wil ik bijna zeggen. Pak de volgende gewoon. De volgende verdachte. Die brengen we dan nog naar het bureau. Want ik heb een collega gepakt, puur, zodat jullie weer eens transportjes kunnen zien. Want dat zien we graag. Uh, hoor ik van jullie. Uh, krijgen we dit weer. Eén kan wel handig. Je kunt er precies zien hoe hard iemand voor je rijdt, maar ja en het is een soort aan het is gewoon een pr kamer eigenlijk moet ik die gewoon eens aanzetten als ik bijvoorbeeld eens met de Volvo rij je kunt zelfs nog instellen tot die verder van je afgaat kijk bijvoorbeeld nu kan ik daar zo en ik kan ook nog eens ja dat moet ik echt eens doen ik doe het eigenlijk altijd meteen uitzetten maar kijk kunt dus aanpassen eigenlijk moet je gewoon op de snelweg gaan staan en zeggen van je zet dat ding dan neer misschien een stad je krijgt toch wel eens die melding speed trams of zoiets ik rij je even aan de overkant en dan denk je altijd van ja ik weet niet hoe dat moet. Maar dat is gewoon over ik dit gewoon. En dan krijg je dus. Dan zet je gewoon deze bijvoorbeeld hier zo neer. Als ik deze hier nou neerzet. En dan ga ik. Het zit niet in deze auto. Het toerant ze hebben geen APRK. kamer uh, dan, dan, dan krijg je dus. Normaal als er een auto langs rijdt. Kun je en zien of die te hard rijdt. Dan hebben we dus een meting gedaan. En je ziet ook nog als het kenteken niet klopt. Dus dat moeten we meteen doen. Maar eerst gaan we naar een gestolen bus. Waarom? Omdat het kan. Er staat een bus en die is gestolen, maar hij staat nog vast, dan moeten we die eigenlijk snel even klem zetten. Hij staat echt vast, mooi. Hoi! Oh, nee, nee shit. Ik wil graag een kaartje kopen. Ah nee ik heb een chipkaart. Oké, okay, uitzappen. Nu is het mijn bus. Hey, Luister eens jonge dame, u bent aangehouden. Samen blijven. Hoppa! weer weer iets, dat weten we niet. up. Ja, maar deze. Ik ga niet meteen deze eerst eens dreigen met deze. LSPD, don't make me shoot you! Hey! Dat ain't real! OC, uh, bus tot zilstand gebracht en verdachte aangehouden. Ik wil er bijna op de 8 drukken voor een transportje, maar we nemen er gewoon zo mee. Ik uh, ga wederom niet fouilleren, het zou mij verbazen als hier een uh, AK47 of zo verstopt zit ergens of wat dan ook. Uh, dus dat doen we gewoon lekker niet. U mag trouwens wel instappen, ik riep u niet door mevrouw, uh, ik riep uh, deze mevrouw hier. is beschadigd. Stap in, stap in, Ze heeft waarschijnlijk gedronken, maar dat gaan we allemaal via een ademanalyse op het bureau even uitzoeken. Want we kregen in ieder geval een, een melding van tot ze wel erg naar alcohol rook. Uh, we gaan die bus niet afslepen, want ik kreeg geloof ik een melding uh, tot er geen voertuig in de buurt was die deed die voldeed aan stap nog niet steeds uit dat kun je fixen Dat zo pin uh, tot er geen voertuig in de buurt was die voldeed aan de eisen voor af te worden gesleept en uh, dan blijven we daar ook gewoon lekker uit de buurt En deze mevrouw dus even naar het uh, politiebureau brengen naar de cel hebben ja, we dat gedaan dan gaan we nog even door Ja, trouwens zie je die jullie zullen denken hoe ging dat met die achtervolging maar uh, die achtervolging toen straks dan had ik het over uh, in het begin van de video ja dat, toen crash je die hadden jullie geloof ik nog gezien maar meestal begin ik dan kijk dan dan hangt mijn game vast en dan blijf ik praten van oh shit hij crasht en dat horen jullie vaak nog en dan denk ik van ja wat is er nou hè? Dan hoor ik niks hoor ik niks en dan zeg ik nou van oké okay, nou goed hij crasht ik zie jullie zo meteen maar dat, dat neemt je dan toch niet meer op zich dus misschien heb je dat wel gehoord, maar dat zie ik pas tijdens het editen. Dus in ieder geval, die melding uh, crashte. Ik heb ze niet meer aangetroffen helaas. En, wat ik al zei, ik moest ook gaan. Dus uh, dat is uh, dat. Nou, we gaan er even overdragen naar een andere collega uh, to do is fouilleren en uh, ja, dat voorgeleiden en dan kunnen wij tenminste door naar meldingen krijgen dus het is leuk dat we transportjes doen maar de hele afronding dat lijkt me niet echt uh, van toepassing toch zeggen jullie, dat wil ik ook niet zien inmiddels koffie gedronken op het bureau en dan gaan we meteen eens achter deze Audi aan uh, want zoals je hoort misschien, die is een beetje raar aan het doen of die heeft zijn auto gewoon uh, kapot maar nou, laat me nu dicht nodig uh, wat er wordt gedaan, revving ref of hoe weet dat er weer Om, zeg maar gas geven zoals ik nu doe alleen met een Audi S7 of S5 of wat dat ook is ziet dat dan natuurlijk of klinkt dat natuurlijk wat mooier goed oh, komt er nog eentje over de stoep hey. rijden we sneller daar was in up! helemaal fout geloof ik oké okay, blijven staan we wachten ja die wil ik zo meteen nog even bekeuren um, even kijken nou goed ik kan even niet verder gaan met de normale gebruik uh, gebruikte dingen maar goed voor die die dingen op straat wat wij aan het doen zal maar even vragen ik hoef daar geen antwoord op te geven dat klopt inderdaad um, goed heb je iets gedronken toevallig we gaan wel even blazen namelijk uh, was dat een vraag oh, oké okay. nou gaan we maar bezitten ja natuurlijk nou, druk genomen oké okay, dat is heel mooi we gaan toch even blazen we blazen tot ik stop zeg blazen blazen blazen ook oh, maar oké okay. En nog even een test afnemen. Zodat het allemaal goed is krijg je in ieder geval keuring voor het uh, cocaïne -co -co en MDMA. Goed. Maar deze Maar we onderhouders die rond spreekt wat ik al had gezegd. Voor het rijden onder invloed van uh, cocaïne -co en MDMA. ga dat even met ons mee. schilder ja, voertuig laten we even afslepen op, op eigen kosten is dat geloof ik meneer komt ze bij we staan natuurlijk niet helemaal handig voor een verkeerscontrole hier een keer goede goede goed leermoment voor me kijk als zo iemand nou het duidelijk onder invloed is, dan ga je die geen seconde verder laten rijden. Nu is het ook wel zo, maar dat wist je niet. Als het nou de volgende keer is, kunnen we die misschien even beter naar de achter meenemen. Hoi. Hey. Hoi. Hey. Wat ben je aan het doen, joh? Ja. Daar hoef ik geen antwoord op te geven. Hetzelfde. Zeg, je rijdt over de stoep. Dat is verboden. Um, dus ga je wel een keur voor, maar dat kan ik geloof ik niet doen, zo te zien. Dus ik wil graag even een rijbewijs van je. Ik weet trouwens niet, kwam er iets waar ik rekening mee moest houden als je bij hem in de buurt komt? Met ah, ice, look, red ofzo of uh, alcoholgeur. Ik mag even blazen voor me, gaan we het toch ook nog maar even doen. We hebben in ieder geval de gegevens al van de meneer. Thanks. En die nog even. Het is natuurlijk niet de gebruikelijke manier om via de stoep te rijden. Mocht het allemaal negatief zijn en de gegevens goed uitkomen dan... Uh, nou, ook. Oké, okay, goed. Mag je ook omdraaien. Mandaan houden. verrijden onder invloed. waar waren er niet zacht gekomen als je gewoon via de weg was blijven rijden. Ze dus je bent niet al verplicht. Ik recht op een raadsman. En uh, jouw voertuig wordt ook afgeslikt. Wat ik ga doen. Ik ga beide personen even meenemen. Ook hem. Want als ik naar nou een transportje vraag, dan komen die ook voor de mevrouw. Dus aangezien het echt 100 meter verderop is, neem ik hem ook gewoon even snel mee. Ook al mag dat niet, hè, het mag niet, ik weet het niet. kun je maar één iemand... Uh... Ja. Oh god, ja. Ik zag het op de kaart op me afkomen. Dus kwijt zijn. Ah oh nee, er zitten nu alle twee erin. Ja, goed. Zo. Een hele drankpot. kapot. Nemen deze nog maar even mij naar binnen. Oh, dat is niet zo mooi zo en de dienst zitten we op voor vandaag uh, ik denk dat het een, een wat rustiger en misschien zelfs voor sommigen wat wat uh, saaier uh, dienst is uh, geweest maar goed ik hoort er ook eens bij of hij hoort er ook eens bij we hebben gewoon wat andere dingen gedaan dan normaal en wat minder meldingen ik zou zeggen ik zul je graag over een paar dagen bij een nieuwe video zitten als ik zo nadenk, is het geloof ik een roleplay video met het mmt mobiel medisch team ik zou zeggen tot dan doei